Welkom bij dit filmpje over Dialogflow. Mijn naam is Pierre Gorense. Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs en meer specifiek in dit geval hoe wij de voorbeeld chatbot gebouwd hebben die gebruik maakt van AI. Dit filmpje gaat over het gebruik van een webhoek in combinatie met Dialogflow. Daarvoor is het handig dat je in ieder geval het filmpje waarin ik uitleg hoe je een basis chatbot opzet in Dialogflow bekeken hebt. De filmpjes over Communicate en Actions on Google zijn niet per se noodzakelijk als voorinformatie, maar zijn wel handig. Even kijken wat hebben we in de verschillende filmpjes tot nu toe besproken. Het allereerste filmpje legde uit hoe met Communicate een voorkant via een browser interface gebouwd werd, dus dat je een interface had waarbij je een bericht kon intypen. Dat bericht werd doorgestuurd naar Dialogflow, je kreeg een antwoord en dat was weer op het beeldscherm te zien. Een ander filmpje heeft laten zien hoe je Actions on Google kunt koppelen aan Dialogflow. Dat betekent dat je met je telefoon of met je Google Home Mini of met je Google Home of ander apparaat met ondersteuning voor Actions kunt praten tegen je chatbot. Actions zorgt ervoor dat het omgezet wordt in tekst en ook dan zorgt Dialogflow weer voor de afhandeling. Wat we in dit filmpje zullen laten zien is hoe je met PHP, een programmeertaal, het had ook een andere taal kunnen zijn, maar dit is toevallig de programmeertaal die we nu gekozen hebben. Hoe je met PHP ervoor kunt zorgen dat het antwoord op een vraag, op een intent, dat die opgehaald wordt uit een Google Sheet. Het had ook een database kunnen zijn, het had kunnen zijn dat je het weerbericht ergens ging opzoeken, maar dat je dus een extra stukje programmeertaal gebruikt om informatie op te halen, die je dan weer teruggeeft aan Dialogflow, die Dialogflow dan weer teruggeeft aan Communicate of een Actions on Google, en zo bij de gebruiker terechtkomt. Dus dat betekent eigenlijk dat we, dit was het basisplaatje met Actions voor Google, voor het stukje spraakinterface. Dialogflow nam het over vanaf het moment dat het tekst was, de intent op basis van de trainingszinnen, bij die intent worden tot nu toe een vaste respons, en die werd teruggegeven of weer in tekst of in audio. Wat we nu gaan doen is de mogelijkheid om in Dialogflow aan te geven dat het antwoord, de response, niet in Dialogflow zelf ingetypt is. Maar dat die eigenlijk de intent moet doorgeven aan een webhoek, aan een programma. En het programma zorgt er dan voor dat er een respons terugkomt. En dat maakt het mogelijk dat dit programma bijvoorbeeld in een database of in een spreadsheet of op een andere site de informatie daadwerkelijk opzoekt. Oké, okay, ook nu gaan we aan de slag en ik schakel weer over naar onze Dialogflow Chatbot. Hier zie je onze Chatbot in ontwikkeling. AI Agent met drie intents: het standaard ingebouwde Welcome Intent, een Fallback Intent voor het geval uh, Dialogflow niet weet wat je zei, en een Intent Hoe heet je? Waarbij je ziet dat we een aantal uh, trainingszinnen hebben toegevoegd en een tweetal uh, voorbeeldantwoorden. Deze antwoorden zitten nu gewoon hier ingetypt in Dialogflow, maar dat is natuurlijk niet altijd erg flexibel. Het kan zijn dat je zegt van ik heb bijvoorbeeld een database um, waarin ik namen en functies en foto's van medewerkers heb zitten. Dan zou het natuurlijk wel fijn zijn als je gewoon één intent kunt maken waarbij je zegt van nou, ik wil weten wie is Pierre Gorissen bijvoorbeeld en dat Dialogflow dan in staat is om die informatie in die database op te zoeken. Nou, Dat kan gelukkig en dat doe je via het stukje Fulfillment Bij Fulfillment heb je twee opties De eerste optie is, is staat hier als tweede Heet uh, Inline Editor Je kunt in Dialogflow namelijk via Node.js Dus eigenlijk via een soort JavaScript programmeertaal Kun je uh, beschrijven hoe Dialogflow verbinding moet maken met een database Hoe Dialogflow verbinding moet maken met andere systemen daar staat hier achter Powered by Google Cloud Functions. Die code draait niet op je eigen server, maar draait op een server van Google. En dat betekent ook dat als je hier zegt Enabled, dat je een pop-up krijgt waar staat Billing Required. Want ook Google moet geld verdienen. En dat betekent dat je hier een creditcard en je account moet koppelen. En dan moet zeggen, oké, okay, deze creditcard, dit account mag je gebruiken voor de code die hier draait. Ik heb nog niet echt kunnen testen. Hoe uh, snel je hier echt serieus geld uitgeeft. Uh, vaak zijn dat uh, centen en dubbeltjes die je uitgeeft. Maar het is natuurlijk mogelijk dat als je, zoals bij de Donald Duck, een chatbot hebt die 100.000 bezoekers per maand hebt, dat het hier wat serieuzer wordt. Nou, we laten dat ook even. En ik maak gebruik van een webhoek. Wat je hier ziet is dat je een, een URL, een internetadres moet intypen voor de plek waar jouw chatbot staat. Wat je ook ziet, stel dat, het, dat ik in type uh, mijnserver.nl slash webhoek, dat Google niet zomaar elk adres accepteert, want het moet per se een HTTPS adres zijn. Dus dat betekent dat de verbinding met de webhoek in ieder geval beveiligd moet zijn. Daarnaast kan het zo zijn natuurlijk dat je niet wil dat iedereen die deze URL kent die webhoek aan gaat roepen, dus dat betekent dat je ook authenticatie kunt toevoegen aan die webhoek, waardoor je zegt oké, okay, alleen als je een username en een password weet, dan uh, krijg je een antwoord terug van mijn webhoek en anders zeg ik gewoon van nee, sorry, je mag... Uh, niet gebruik maken van mijn webhoek. Dat is ook om te voorkomen dat iemand anders uh, weer een chatbot uh, bot bouwt die gebruik maakt van jouw backend en jou dus wellicht op kosten jaagt op het moment dat hij uh, een chatbot bouwt die veel gebruikt wordt of als hij jouw webhoek gebruikt om uh, de data uit je database te trekken. Goed, Als je dat ingesteld hebt, dan kun je bij een intent, bijvoorbeeld bij hoe heet je, hoef je maar één ding aan te geven, bij fulfillment, helemaal onderin, kun je zeggen van enable fulfillment, en dan kun je zeggen van, oké, okay, enable webhoek, call for this intent. Dat is alles wat je hoeft te doen. Je zet dus de webhoek bij fulfillment, en bij een intent geef je aan of voor de fulfillment van die intent gebruik gemaakt moet worden van de webhoek. Dat betekent dat, in de basis de default tekstresponse, zoals hier staat, genegeerd wordt. Alleen in het geval dat bijvoorbeeld een webhoek dat de server uit de lucht is en de webhoek geeft geen antwoord terug waar Dialogflow iets mee kan, dan is die tekstrespons een soort backup tekstrespons. Dus je zou hier dan kunnen zeggen van ik enable webhoek en hier zeggen van oh sorry de server is waarschijnlijk offline of ik weet op dit moment daar het antwoord niet op. Dus dan kun je toch hier een soort standaard antwoord geven. Nou, waar is dat uh, handig voor? Dan schakel ik even over naar de Movell well chatbot. Daar maken we ook gebruik van Fulfillment. Ik zal even hier klikken. Uh, ik zal de URL even blurren in het filmpje, zodat niet iedereen uh, daar gaat zoeken. Of je, omdat je de gebruiksnaam weet, of je het wachtwoord dan ook kan, kan raden. Maar wat je hier ziet, dit is een adres, daar staat een PHP bestand, dat zullen we zo even laten zien. En bij een van de intents, de intent wie is, zie je dat we een aantal vragen hebben. Wie is Pierre uh, Vertel eens over Anne. En je ziet hieronder dat de webhook enabled is. Nou, dan nog even over de kleurtjes in die zinnen. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Uh, deze intent maakt gebruik van entities. Die zie je hieronder, onder de intents. En er is een entity personen in deze chatbot en die entity personen geeft een lijst met personen, bijvoorbeeld Pierre Gorse, en geeft synoniemen voor die personen aan. Dus Pierre, Pierre Goorse zijn allemaal synoniemen voor uh, deze persoon. En dat betekent dat ik in de intent, wie is deze, hier kan aangeven van, ja, wie is Pierre Gorse, is zo'n synoniem. Je zag in het lijstje stond bijvoorbeeld ook Marijke Kral. Dus als iemand nou zegt wie is Marijke Kral, dan herkent Dialogflow Marijke Kral als een gedefinieerde entiteit. En dat betekent dat ik dus niet voor alle personen die in mijn database zitten hier trainingszinnen moet neergeven, invoeren. Maar dat het gewoon voldoende is om te zeggen van oké, okay, dit zijn voorbeelden. Dus als iemand zou zeggen vertel eens over Pierre, dan herkent Dialogflow dat ook. Die entities worden in dit geval doorgegeven als parameters. En dat betekent dat mijn webhoek de beschikking krijgt over de naam van de persoon waarvan jij iets wil weten. Goed, hoe ziet dat er dan uit aan de webhoekkant? Ik weet niet of ik al gewaarschuwd had dat dit een filmpje was dat een stuk technischer is dan de andere filmpjes tot nu toe, maar anders bij deze de waarschuwing. Nou, wat je hier ziet, webhoek.php, dit is een kopie van het script wat op de server staat. Nou, belangrijk is begin, hier herken je een PHP bestand aan. Tweede is require once vendor autoload. Nou, ik zal de links die hier in het script staan ook bij de module en bij het filmpje opnemen. Voor Dialogflow eh, is er een library, een verzameling van php bestanden die ervoor zorgen dat je niet alles zelf hoeft te programmeren het is een library die je in staat stelt om webhooks te bouwen voor Dialogflow. Nou, je kunt hem hier downloaden en ze staan op github met de volledige broncode die heb ik gedownload die heb ik in een mapje vendor staan en het eerste bestand wat daar aangeroepen moet worden is autoload.php doordat ik dat hierboven in mijn script doe Verberg ik een heleboel complexiteit voor mezelf en ook voor jullie. En kan ik opeens praten over Dialogflow Webhook Client als object. Dialogflow Rich Message Card als object. Dus je kunt hierboven, geef je aan dat je een aantal Dialogflow objecten gaat gebruiken. En zo ga je je programma vormgeven. Een belangrijke eerste zin. Ik maak een object Agent. Uh, dat is een Webhook Client. Die agent krijgt input, dat is namelijk alles wat ik naar dat bestand stuur. Ik zal straks laten zien wat Dialogflow doorstuurt, maar alle informatie die vanuit Dialogflow doorgestuurd wordt, wordt in de vorm van een object Webhook Client in agent opgeslagen. Dat betekent dat dat object een aantal mogelijkheden biedt, informatie die ik kan opvragen. Ik kan bijvoorbeeld opvragen welke intent Dialogflow dacht dat het was. Actions en queries hebben we niet zoveel mee gedaan, maar deze hebben we net wel naar gekeken. Ik kan ook de parameters opvragen. Dus dat betekent dat ik verwacht dat hier bijvoorbeeld de naam in zit. Pierre Gorissen of Marijke Kral. De meeste andere dingen doen we ook niks mee. Um, daar zitten wat zaken in die duidelijk maken welke client de vraag gedaan heeft. Dus of de vraag gesteld is via de webinterface, via een telefoon of via de Home Mini. Dat is relevant, omdat de webinterface net een iets ander stukje XML terugverwacht dan bijvoorbeeld de telefoon. En de telefoon kan een afbeelding laten zien, maar de Google Home Mini heeft bijvoorbeeld geen beeldscherm. Dus het heeft geen nut om daar afbeeldingen naartoe terug te sturen. Daar moet ik alleen tekst naartoe terugsturen. Oké, okay. we dus dan even een paar stukjes over. Ik zal de programmacode, zoals die hier nu te zien is, delen. Dan kun je daar zelf in gras duinen. Waar het even om gaat, is dat je hier ziet dat ik kijk of de intent die meegegeven is aan deze webhoek... of die gelijk is aan chatbot.movel.wieis. En als je goed opgelet hebt, dan zul je nog herinneren dat dat de naam was van de intent... waar al die wie is vragen in zaten. Nou, als dat zo is, dan gaan we nu een stukje programmacode uitvoeren. We gaan namelijk kijken of de parameter chatbot moet wel personen, de naam die doorgegeven wordt of we daar informatie over hebben. Nou, waar halen we die informatie vandaan? Die informatie zit in een Google spreadsheet. Dat zal ik ga even laten zien. Dit is de Google spreadsheet met alle informatie die we gaan gebruiken. Ook hier zitten meer personen in dan dat handig is om te laten zien in dit filmpje, maar wat je hier ziet bovenin de kolommen naam, bijvoorbeeld mijn naam, de functie met mijn functie een URL naar een afbeelding, is gewoon een afbeelding zoals die op de Experience site staat. Meer info, dat is mijn Experience pagina. En een stukje tekstinfo. Die laatste tekstinfo staat erachter, want dat is namelijk de informatie die ik teruggeef als blijkt dat de Google Home Mini die informatie opvraagt. Nou, dit is een Google Spreadsheet. Ik zal je zo in de programmacode laten zien uh, hoe mijn PHP script die Google Spreadsheet opvraagt, die vraagt die namelijk op als een JSON object. Um, mijn PHP script krijgt deze informatie binnen. Nou, daar kunnen wij als mensen niet zo vreselijk veel mee. Maar uiteindelijk is de informatie die door het PHP script ontvangen wordt, vergelijkbaar met dit. Dus een row met een naam, een functie, een afbeelding, meer info, tekstinfo. Eigenlijk dezelfde informatie als dat je net in die spreadsheet zag. Nou, als we even teruggaan naar de webhoek, dan zie je dat hier... Een variabele met de JSON-URL staat um, voor de duidelijkheid, deze code, die, deze ID, dat hoort de ID te zijn van de Google Spreadsheet. Voor dit filmpje heb ik hier even wat onzincode ingevuld, dus dit zal niet uh, werken. Op de website gsx-to-json.com vind je uitleg hoe je een Google Spreadsheet moet omzetten naar iets waar de site mee overweg kan, om ervoor te zorgen dat je het JSON-object terugkrijgt. Nou, wat je er ook ziet... Ik haal het bestand over op die URL en van JSON, met JSON decode zet ik het om in een array. En dan heb ik dus een object binnen PHP waarmee ik, als de intent gelijk is aan wie is, een loop kan opbouwen waarbij ik door alle regels van die array heen loop en ga kijken of de naam die daarin zit gelijk is aan de naam die ik van Dialogflow doorgekregen heb. Als dat zo is, dan weet ik dus dat dit de persoon is die ik moet hebben. En dan kan ik kijken van, oké, okay, is het een Google Action op een telefoon? Is het een Google Action op een Home Mini? Is het op een telefoon? Dan maak ik een object terug waarin ik een, een aantal onderdelen van de beschikbare informatie opneem. Dus de titel met de naam, de functie daaronder, de afbeelding en de knop meer info waarbij je dan de URL met de meer info opneemt. Is het in de Google Home Mini, heeft dat allemaal geen nut. Dan geef je alleen de tekstinfo terug. Communicate Bot, die wil het op een iets andere manier hebben. Je ziet, het object wordt iets anders opgebouwd, maar feitelijk wordt dat dezelfde informatie teruggegeven. Dialogflow Messenger hebben we in deze cursus niet over, dus die slaan we even over. En uiteindelijk zie je dat als iemand een naam uitspreekt die niet in de spreadsheet voorkomt, dan hebben we hier ook ervoor gezorgd dat er een soort backup, nou, een fallback antwoord gegeven wordt. Waarbij de bot zegt van, sorry, maar deze persoon ken ik nog niet. Als ik nu in de chatbot van Movel ga uitproberen hoe een en ander werkt En ik typ je bijvoorbeeld in, wie is Pierre. En ik druk op enter. Dan krijg ik een antwoord terug. Dus ik krijg een mooie pop-up. Je ziet, de intent was inderdaad wie is. Als ik helemaal naar beneden scroll, zie je diagnostic info en wat je daarin ziet is dat Dialogflow dus een fulfillment request heeft gemaakt. Dit is eigenlijk hetgene wat Dialogflow richting mijn PHP script stuurt en het fulfillment response dat is hetgene wat mijn script terugstuurt. Uh, hier zie je dus onder andere de tekst met uh, dat ik een lector ben, um, maar ook hieronder de kaart die opgebouwd werd in de in de code uh, met de titel, de subtitel, het image en uh, in dit geval een knop voor meer info. Uh, dit knopje hieronder, dus de Diagnostic Info, is tijdens het bouwen van de webhoek en uh, tijdens het uh, werkend krijgen van de webhoek een hele belangrijke. Want hier zul je dus ook de foutmeldingen inzien. Of je, je zult hier de informatie zien die van Dialogflow doorgestuurd wordt naar je webhoek en je ziet de informatie die teruggestuurd wordt vanuit je webhoek. Tot zover deze zo kort mogelijke introductie in webhooks. Het is een heel krachtig onderdeel van Dialogflow, maar ook heel ingewikkeld en het zal qua debugger vaak ook de meeste tijd kosten.